Goeiedag, daar ben ik weer even... Ja, ik dacht eerst wel dat het korte filmpjes ging, maar net ging het weer niet. Maar ja, nou doe ik het op een SSD-schijf, dan gaat het wel. Want ik had wel beeld, eh, ik bedoel, ik had wel geluid, maar geen beeld. En ik had wel een stukje beeld, maar dan stond hij stil. En ja, dan kan ik het niet uploaden naar YouTube. Maar ja, ik zag ook dat het een beetje spook bij mij want ik zag dingen Europees dat geschikt voor kinderen waren. En dan wordt het niet in mijn playlist opgenomen. En ik zag dat er ondertitelingen verdwenen. Dus mijn excuses ervoor. Ondanks dat ik er niks aan doen. En ik zal alles even nakijken. En ik zal het toch voor jullie op orde hebben. Dus tot de volgende keer nog weer. Doei!